is dat je dan op de locatie echt in het bedrijf uh, komt. Dat ze niet acht uur op dezelfde werkplek willen zitten en zeker niet vijf dagen in de week. Die vraag heb ik niet gehoord. Dat, kan niet, dat kan niet meer, hè? Nee? nee? Gebeurt dat nog wel? Ja, heel veel. Ja? Hoe zorg je er als ondernemer voor dat je een aantrekkelijke werkgever bent? En op welke manier kun je hier met HR invulling aangeven? Daar ga je achter komen in deze video uit een reeks video's die ik samen maak met Loket.nl. Van harte welkom bij CVD TV. Bij mij te gast François van Langevelde. François, van harte welkom. Zeg ik brouwers, accountants en adviseurs? Want ik hoorde net ook een aantal andere merknamen, hè, wat jullie doen. Zeker, in de basis is brouwers, accountants en adviseurs. Ja? En adviseurs neemt daarin een steeds grotere uh, rol in. En daaronder hangen meerdere labels. Want uh, wordt de wereld complexer of zo, dat er meer advies nodig is? Dat ja, is eigenlijk complexer, maar het wordt wel stiekem steeds complexer. Ja, waarom? Uh, neem even een heel basaal voorbeeld. Hè. De meeste werkgevers, daar gaan we het over hebben, aantrekkelijk. Ik wil een arbeidsovereenkomst op 1 na 4'tje. Dat is nog steeds de wens. Ja. Dan kijk je even, van, uh, wordt het complexer? Gaan we Even een stukje wetgeving vanaf 1 augustus kijken, nou dat vergt alleen maar meer tekst. Ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. Dus Dat is even een klein voorbeeld, maar het wordt wel complexer. Dus de, de werkgever wil eenvoudiger, maar de regelgeving wordt complexer. Zeg ja. Maar. ja, ik dacht dat de regelgeving steeds simpeler wordt. Tenminste, dat hoor ik in Den Haag altijd roepen. Nee, dat is de roep. Ja, <lacht> ja. Ik zie Jacco van of zo vol me, die die blijft dat roepen, maar ik zie het nog niet helemaal echt nee. gebeuren. Nou kan nou Jacco, zeg maar, die, die die die snap ik wel, maar die kan de regels weer niet maken, zeg maar. Nee. maar dat is wel een goede voormant, maar voor hij snapt het wel. Ja, hij snapt het hij is zelf ondernemer. Hè. Ja, met redelijk Vertrouw iemand hè, want ik, je, je, je vanaf 1990 al uh, bij Brouwers uh, actief. Ja. Dat is een, dat is een mensenleven zolang. Ja, zo voelt het ook wel. Ja. <laughs> en nog steeds leuk. Ja. En waarom? Ja, We werken voor zoveel werkgevers. De maandagochtend is bij ons het leukste, ja? dan is het soms bijna echt in de auto stappen en daar weer heen uh, rijden om iets op te lossen. Ja. En het mooiste is dat je dan op de locatie echt in het bedrijf uh, komt. En dat zou je niet verbazen als ik dan aan die ondernemer vraag, mag ik dan ook nog een keer je, je bedrijf zien na afloop van de vraag? Ja. Ja, dat willen ze allemaal. En dat blijft leuk, hè? Ja. Oh, want wat zijn, wat, hoe schets jullie klantportfolio is? Wat zijn de meeste, zeg maar, wat, zijn, wat voor soort klanten werken jullie voor? Ja, wij zijn echt een MKB-kantoor. Uh, we hebben een MKB-accountie-tak en we hebben een audit-tak. Uh, we hebben redelijk veel audit, uh, de opdrachten, maar we zijn echt een MKB-kantoor. Okay. Ja. Tot en met de uh, DGA en de beter gesitueerde DGA. Ja, precies. Um, als we nou eens kijken naar het, wat we over willen hebben, hè? Uh, goed, goed werkgeverschap, HR, uh, ja. de, de, de werknemers van vandaag. Wat verwachten die allemaal? We bij, beginnen bij die MKB-bedrijven, veel kleinere bedrijven. Wat is het? Uh, pak een beetje, twee tot 15 medewerkers misschien. Uh, hebben, hebben die überhaupt een HR-afdeling? Uh, vaak niet. En dat, ik kan me ook voorstellen dat een gemiddelde ondernemer denkt, Die heb ik nu niet nodig. Ik bedoel, we zitten met een mannetje of tien en ja. uh, dan regelen we dan dan dan dan we zelf ik zelf wel of heb ik Mien voor die doet dat of Klaas. Ja. En uh, daar regelen we die dat er wel bij. Ja. Uh, is dat goed? Is dat een goede zaak? Uh, in principe is het goed dat ze ermee bezig zijn en uh, zelf denken van we kunnen het. Ja. Maar dat ze wel, uh, ze moeten weten wanneer ze de helpvraag moeten stellen. En weten ze dat? Uh, vele ondernemers wel. Uh, maar er is ook een groepje die dat niet helemaal weet. Want als het landschap is, is, is, men er, uh, is hoe is men ermee bezig met dit onderwerp? Uh, de, de werkgever zeg maar, de ondernemer zelf? Vaak te weinig. <coughs> hoe komt ja. dat? Uh, ja, de core business, zeker de laatste paar jaren vergt toch links en rechts stevige aandacht. Ja. Uh, wat ik al zei, toch de strenge, de, de, de, de, ja, het is echt exorbitant veel voldoen aan de wet aan regelgevingen en regeltjes. Uh -huh. ja, je moet ook gewoon je bedrijf leiden. Ja, ja. Uh, Ze hebben er ook niet zo'n zin in misschien dan. Want de regeltje, regeltjes en, en hoe dat allemaal precies werkt, daar is de ondernemer vaak snel ongeduldig in misschien. Ja. Hè? Die denkt van, nou uh, ja, het is goed. <coughs> Zijn jullie een soort externe HR-afdeling dan voor dat soort ondernemers? Of hoe moet ik dat dan zien? Welk gat vullen jullie, vullen jullie dan op? In de basis hebben ze, uh, elke klant bij ons heeft een, een slaadminister en een HRM-consultant. Die HRM-consultant staat op de achterkant, ja. uh, afhankelijk van de casus wordt hij of zij naar voren geschoven. Ja. Uh, en we zien dat bij ons echte slarisadministeur-adviseur uh, eerste aanspreekpunt is en ook soms uh, vertrouwenspersonen bij, uh, bij gekkigheden. Ja, ja. Ja. Verandert het beeld op HRM bij ondernemers? Als je kijkt naar, weet ik veel, vijf jaar geleden en nu. Ja. Hoe? Uh, ja, klein stukje geschiedenis. We, we, we kunnen niet naar de toekomst kijken zonder een stukje geschiedenis. Hè. Ja. Uh, het leuke, het, het ontslagbesluit is nog steeds een noodwetje uit 1945 waar we mee werken. Uh, dus we hebben nog steeds een hele strenge uh, wetgeving. We hadden de oude wetgeving, we hadden de WWZ, we hebben de WAB, Wet Transparante Arbeidsvoorwaarden. Ik ben jou kwijt toch als ondernemer, maar uh, dat maakt niet de, uit. Jouw vak. Dat is ja. even de bedoeling. Ja. Maar dat gaat in zo'n uh, rap tempo, die ja. opvolging van de wet en regelgeving. Uh, klein stukje WWZ. De eerste evaluatie hebben we gehad bij de overheid, de tweede moet nog komen. Ja. Maar de WAP loopt al en op 1 augustus treedt er ook weer nieuwe wetgeving in zonder overgangsrecht. En hier is de gemiddelde ondernemer niet mee bezig, natuurlijk. Nee. En dan kom ik weer langs, ja, sorry, ik moet je arbeidsovereenkomst weer aanpassen. Ja, dat kost helaas wel geld. Ja. dan zegt hij alweer, ik zie je ja, alweer. Ja, en je zegt net de trouwe hond, hè? ik loop hier al een tijdje. Ja. Maar deze snelheid, uh, die heb ik in die afgelopen 30 jaar niet gezien, mm. wat er in de laatste vijf jaar is gebeurd. Um, werk jij ook met ondernemers die wel een hr afdeling hebben die wat ja. groter zijn ja. wat zie je op die wat zie je voor veranderingen dan op zo'n hr afdeling de laatste jaren wat gebeurt daar uh, dat ze ook lastig vinden die snel veranderde wet en regelgeving? Ja. Uh, maar dat nou heel erg de core business ligt van uh, hoe, hoe bind ik met mensen? Hoe krijg ik een extra arbeidsvoorwaarde? En uh, hoe zet ik me in de markt neer voor de toekomstige medewerker? Mm. Dat kost een heel veel tijd van de uh, totale besteding. Mm. Kun je eens schetsen hoe, je, hoe jullie dienstverlening, Maar hoe werkt zo'n uh, relatie met zo'n, pak weer zo'n kleinere ondernemer, manje ja. of tien, geen HR-afdeling. Hoe, hoe vaak komt hij jullie tegen? Hoe, hoe ziet die dienstverlening eruit? Hoe pak jij dat aan? Hoe help jij hun? Uh, elke maand krijgen ze natuurlijk output van ons. Ja. Het uh, is een berichtje van uh, uh, alle output staat klaar. Je weet waar het vindt. Hè? In, in alle portalen staat dat klaar. Ja. Maar er zit ook altijd wel een stukje disclaimer bij van de, dit speelt er, dit speelt er, dit speelt er. Daarnaast proberen ze ook altijd actief te benaderen bij uh, wet- en regelgeving. En we bellen ook gewoon regelmatig van hoe gaat het. Hmm. Ja. Um. Wat ik mij afvraag, hè, de rol van data wordt steeds belangrijker. Hè? Ja. En dan hoor je hele hippe termen ook, hè, met uh, machine learning en AI en voorspellend vermogen en zo. En bij, zeker bij grote bedrijven zie je dat daar ook echt mee gewerkt wordt. Ja. Uh, is t, gebeurt dat bij MKB Nederland? Dat uh, ze dat echt gebruiken strategisch? Nee. Zou dat kunnen, bij ook bij kleinere ondernemers, om daar een soort van intelligentie uit te halen en een voorspellend vermogen uit te halen? Uh, bij het stukje verloop zou dat wel kunnen, want we kennen allemaal gemiddelde datum, we kennen de aoe leeftijden, terwijl dat ook een groep onbenut uh, potentieel ja. is. Ja. Uh, op basis van die basale dingen, maar echt die AI bij een klein bedrijf van 5 tot 10, uh, nee. Ze voelen proeven en ruiken gewoon wat er aan de hand is binnen hun eigen organisatie. Doen jullie dit wel. Is het voor jullie wel relevant? Die kant van technologie, die datakant? Voor grotere klanten bijvoorbeeld? Of voor jullie zelf? Ja, maar ook voor die kleinere gooien we terug. Even het basisarbeidsvoorwaarden, wat is het bruto loon? Wat zijn de andere arbeidsvoorwaarden? Die gooien wel door onze volledige back-office. Van wat doet de concurrent, wat doet de markt? We halen de trendonderzoeken bij. Dus zo proberen we ook wel te zorgen dat die kleine klant aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden heeft. Mm. Merken jullie dat jullie dienstverlening verandert? Wel, als, want aan de ene kant doe je, ja, ik wil niet zeggen, bij, bij een administratiekantoor, of tenminste, je regelt van alle administratieve dingen, en salaris, strookjes, ja. en weet ik veel wat allemaal. Aan de andere kant heb je die consultancy tak. Ja. Zie je daar een beweging in qua trend of qua ontwikkeling? Ja, heel hard. Wat dan? Die die bestaat bijna niet. Oh, nee. We zijn redelijk ver met het automatische spelrolproces. Dus kunnen je zegt, dat alle -administrateurs, hebben jullie hebben alle eruit gedaan? Nee. Oh, wat dan? Nee, ja, we hebben het zou je ook niet verbazen. We hebben ook wat mensen. We hebben veel mensen die diezelfde uh, trouwheid hebben gehad. Die gaan nou langzaam uh, uitstromen. Ja. We, we nemen nieuwe mensen aan. Uh, iets andere competentie ook. En de ijverige adviseur en er waren, we hadden ook een paar admisteurs. Uh, die hebben we kunnen aannemen ook op basis van gezond nieuwsgierigheid. Ja. En ze mogen uh, binnen de pijlers uh, juridisch, HRM en salaris en verzuim of reintegratie. Yeah. Uit die ballenbak mogen ze een beetje kiezen. Yeah. Uh, maar wel echt op de, uh, de scherpe lijn van gaat er niet overheen. Mm -hmm. Want? Dus we, uh, ja, dan ga je fouten maken, dat kan niet. Hè? Okay. Nee, uh, ja. Weet waar je eigen grens ligt <coughs> in je eigen inzetbaarheid. Waar liggen jouw grenzen dan? Uh, die heb ik heel duidelijk. En die geef ik ook duidelijk aan. Uh, en ik hoef ze niet altijd te bereiken omdat ik zoveel goede collega's om me heen heb. <laughs> ja, want dat is een van de krachten. Ja, ja, ja. Wat is een goed werkgever? Wat maakt een, uh, een goed werkgever? Uh, kijk of je die gezond, nieuwsgierige medewerker kan aantrekken. Uh, ja, dat is even een kreet. Je moet, je moet er wel blijven uh, boeien. Mm -hmm. Maar geef hem heel veel autonomie. Ja. En stel ook af en toe de vraag van hoe gaat het, maar dan wel oprecht. Maar ze. Heeft elke werknemer vandaag de dag behoefte aan veel autonomie? Uh, niet helemaal, het merendeel wel. En als ja. we dan kijken, ook naar leeftijdsgrenzen. We hebben best wel vaak even een, een, een generatieoverlegje uh, mm -hmm. met externe coaches van uh, hoe gaan we met verschillende generaties om. Ja, ja, ja. Ja. Um, en daar zie je een duidelijke verschuiving. In? Ja, jonge mensen natuurlijk nu ja. he, die, die aankomen. Uh, die jonge aanwas, he, ze noemen het ook wel eens millennials of zo he, tegenwoordig, ja. of generatie X. En ja, eigenlijk al die, al die jonge generatie is allemaal aan het werk zo'n beetje onderhand. Inclusief de, de, de laatste zeg maar, de 18, 19, 20 jarigen die komen er ook aan nu. Wat kenmerkt die generatie? Uh, dat ze niet acht uur op dezelfde werkplek willen zitten en zeker niet vijf dagen in de week. Nee? nee. Uh, maar willen, is, is, willen ze minder dan 40 uur werken of niet, geen 40 uur op één plek? Ze willen zelfs bijna meer dan 40 uur werken, maar hoe ze alles verzamelen dat is gewoon bewonderenswaardig. Ja. Uh, maar niet op één plek. Dus ze willen meerdere, uh, actief, meerdere banen of, of dingen doen? zeg. Maar. Ja. Is zzp'en of freelancen daarin ook een belangrijk aspect bij die generatie? Ja. Zien jullie dat ook? Uh, ja, in goede zin en in slechte zin. Vertel. De slechte zin. De, de, de, ja, dan moet ik even negatief zijn naar de overheid. Hè. Als we de berichten van, van de week bekijken. Kritisch moet je dan zijn. Ja. Ja. We zijn. Uh, we, we gaan weer iets meer handhaven op de schijnzelfstandigheid, hmm. terwijl we nog niet de volledige definitie hebben van, uh, ja. het, het, van die situatie. Uh, en de andere kant, er is een roep. Er is een keiharde roep voor deze groep. Ja. Ja. En we zitten al ver boven de miljoen. Van ZZP'ers ja. in Nederland. Ja. Um, Waar komt die, uh, want er is een enorme krapte op de arbeidsmarkt, hè? dat zien ja. jullie waarschijnlijk ook. Waar komt dat vandaan? Het niet volledig benutten van potentieel, de, de demografische ontwikkelingen. We hebben een grotere groep die richting AOW gaat dan uh, een jongere groep medewerkers. Ja, okay. Of uh, het potentieel van mensen die willen werken. Ja. Ja. En de andere kant is, uh, even een leuke podcast van de NOS vorige week, waar zijn toch al die mensen gebleven. Ja. RTL kwam daar gisteren ook weer mee. Uh, er is ook een hele verschuiving naar uh, groepen, een hele groep wat in de horeca werkt. Uh, als je teammanager wordt op een uh, coronacentrum, uh, ja, dan heb je andere uren en toch een iets hoger salaris en kan je het weekend zelf dat biertje gaan drinken in plaats van tappen. Ja. Nog een aantal andere trends als het gaat om die werknemer. Uh, um, uh, we hebben natuurlijk een, uh, een fase achter de rug waarin in één keer flexibel en vooral thuiswerken uh, aan de orde van de dag was. Ja. Is dat een belangrijke verschuiving en wat betekent dat? Uh, ja, Allebei positieve dingen vind ik. Ja? Ja. Uh, de medewerker, de, die, die autonomie daarin is uh, de, belangrijk. En als je als werkgever dan ook het vertrouwen geeft, en, uh, en, en merkt, dan ga je merken dat je het terugkrijgt. Mm -hmm. Want het hybride werken, dat werkt wel zeker. Als we kijken, nog een paar trends. Um, veel jonge mensen tegenwoordig. Wat zie je het meeste terug? Aan de ene kant heb ik wel eens het idee dat ze heel idealistisch zijn. Ze willen allemaal de wereld redden en duurzaamheid. En, maar aan de andere kant, zeker op social bijvoorbeeld, gaat het ook heel erg over snel geld verdienen en veel ook. En dan bij fire is zo'n term, ja. financially independent en retire early. Ja. Wat zie jij terug als je kijkt naar die young workforce zeg maar, bij jouw klanten? ja Dat, dat nastreven vind ik wel goed, hè? want we hebben met een hele grote groep mensen te maken die nog nooit een teeslag heeft gehad voor de pandemie. Die pandemie zien ze toch als een tegenslag. Ja. Uh, daarin zien we zowel medewerkers als we, uh, organisaties, werkgevers, die niet echte reserves hadden opgebouwd voor die tijd. Ja. Dus die en een beetje behoudend en zorg voor jezelf. En leggen x-percentage opzij voor uh, uh, eerder stoppen of voor slechte tijden, hè, als ze ja. dat ook in het oog houden. Dat vind ik een hele goede. Uh, maar je moet daar ook in reëel zijn. Uh, dat gaat niet iedereen lukken. Mm. Als je negatief, je hebt ook een heleboel zzpers die worden gedwongen zzpers, ja. maar ben je dan een ondernemer? Ja precies, ja, ja noodgedwongen misschien. Ja, klopt. Ja. Uh, diversiteit is dat een, uh, een thema waar jullie mee bezig zijn? Ja. Hoe? Uh, ja, keihard noodgedwongen, omdat dat, dat, dat, dat het, het, het, misschien moet je tevreden met zijn met schaap met drie poten in plaats van zeven mm. uh, in deze tijd. Mm -hmm. uh, je zorgt dat je die, die, die, die, die mannen of vrouwen ook gewoon tijdig aanneemt mm -hmm. en zelf opleidt. Mm -hmm. en misschien, misschien moet je van WO naar H HBO en dan zelf weer opleiden. Of misschien moet je van HBO naar MBO uh, d -d -d 3-4 goed contact met die scholen gaan doen. En hoe kan ik daarop een, een, een eigen opleiding gaan starten? ja yeah. Zien we steeds vaker gebeuren, hè? Ja. Ja. Wat is jouw tip uh, voor uh, ondernemers die zitten te kijken, die klein zijn, die daar best mee lopen te stoeien uh, die zeggen van, joh, ik merk dat die workforce, dat dat dat, dat, dat, dat dat dat zich ontwikkelt. Ik moet daar aandacht voor hebben. Ik moet goed werkgever zijn, want dat, daar is zeker die jonge gasten zijn daar steeds strenger op. Maar ik weet niet hoe ik het moet doen. Ik heb het tering druk. Want de ben ja. al keert aan het ondernemen. Wat is jou als adviseur jouw belangrijke tip dan aan dat soort ondernemers? Uh, ja, vergeet die ja en dat soort dingen, maar ga wel af en toe in gesprek. En stel zes uh, tot twaalf vragen en vraag daar af en toe: zit er iets werkgerelateerd in? Uh, kan ik daar nog in bij doen? En heb je daarin iets nodig? Ik ga het je faciliteren. En ga niet pas schakelen als die uh, persoon tegen een bepaalde grens zit. Dus ook niet zeg maar de wat we ooit deden van uh, één keer per jaar heb je functioneringsgesprek en één keer per jaar heb je beoordelingsgesprek, maar doe dat op een andere manier. Ja, die vraag heb ik niet gehoord. Dat, kan niet, dat kan niet meer, hè? Nee? Nee. Gebeurt dat nog wel? Ja, heel veel. Ja? ja. Zo van zo hoort dat of zo. Ja. Maar dat, moet, dat hoort dus niet. Dat moet je gewoon niet meer doen. Nee. Je moet continu praten met je mensen, eigenlijk. Ja. Ja. Is nou eens oprecht geïnteresseerd? Dat is er misschien wel. Ja. Je mag toch hopen dat ondernemers dat wel zijn, toch? Ja, en de dat de is eigenlijk wel de tip, hebben we oprecht uh, geïnteresseerd. Ja. En er, er zullen bewonderenswaardige dingen terugkomen. Je kan het niet mooier afsluiten, François? Ja, ja, ja. ik vind het prachtig. Ja. Ja. Dank voor je mooie boodschap en dank voor dit uh, gesprek. En uh, ik wens je heel veel uh, succes uh, voor de komende dertig jaar, zeg ik. Ja, dankjewel. <laughs> ja, leuk dat je mijn gast Best was. uitdagingen ja, En dankjewel voor het kijken naar weer een gesprek waarin ik, uit de serie waarin ik praat over de toekomst van uh, HR en over goed werkgeverschap. En dat doe ik samen met de mensen van loket.nl. En uh, wil je meer weten, dan kun jij raden wat de URL is van dat bedrijf van loket.nl. Uh, en heb je zitten luisteren naar de podcast. Ook dankjewel voor het luisteren. Als je dan nou denkt van, joh, ik vind dit, gesprek, dit soort gesprekken superleuk, uh, kijk op ons YouTube kanaal of uh, op Spotify of op het favoriete podcastkanaal van je. Dank je wel voor het kijken nu. Hoi.